Goedendag. Februari staat voor de deur. De laatste wintermaand volgens de meteorologische kalender. En de grote vraag is natuurlijk, krijgen we nog een beetje koud winterweer? Of laat februari zich van de andere kant zien? Ja, en die andere kant, dat is onstuimigheid. En dat hebben we vorig jaar wel gemerkt toen er meerdere stormen overtrokken, waaronder Junis. Daar zijn deze beelden van. Het ging toen echt flink tekeer. Ja, winter of juist een wat wisselvalliger patroon. Ik denk dat we toch rekening moeten gaan houden dat echt koud winterweer dat daar de kans op toch wel erg klein aan het worden is. We pakken de weerkaarten op bij zaterdag 30 januari. En we zien dan een uitloper van een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied dat ligt boven de oceaan en dat zorgt voor redelijk rustig weer. Maar dat weerbeeld dat gaat duidelijk veranderen, want dat hoge drukgebied dat gaat meer naar het zuiden trekken. En dat geeft alle ruimte voor een west-noordwestelijke stroming waarin van tijd tot tijd ja, storingen passeren die regen brengen. Soms is het weerbeeld wat buiig. Het is allemaal erg wisselvallig. In ieder geval de komende twee weken als we deze weerkaarten mogen geloven. En waarom niet? De afgelopen tijd zijn ze best goed geweest. Met andere woorden, een oostelijke stroming, ja, die kans is toch wel erg klein. En wil je echt koud winterweer hebben, dan moeten we naar een oostelijke stroming. Maar dat zit er niet in. Ik heb hier een pluim voor de komende twee weken, voor de windrichting. En dan zien we eigenlijk allemaal lichte kleuren. Het geel, het ja, beetje oranje en geel-oranje, dat zijn allemaal westelijke voorkeuren. Rood, dat wordt zelfs een zuidelijke stroming. Willen we echt een oostelijke stroming hebben met kou, dan moeten we toch meer naar de blauw-paarse kleuren kijken. Maar die... Die kleuren die hebben duidelijk niet de overhand een westcirculatie gaat domineren. En dat betekent helemaal niet dat het niet meer gaat vriezen in februari. Want dat kan natuurlijk best wel. Je kan best wat koude nachten hebben. Maar langdurig koud winterweer, dat zit er gewoon niet in. Laten we ook nog maar eens naar de pluim gaan kijken. Nou, dan zien we in ieder geval dat af en toe vorst nog wel best mogelijk is. Die kans is best aanwezig. In rustige nachten met opklaringen, ja, dan is de lucht toch nog wel dusdanig koud dat die onder het vriespunt kan dalen. Maar overdag gaan we toch vrij snel naar temperaturen, laten we zeggen, tussen de 6 en de 10 graden. Misschien soms nog wel warmer later in de maand. Kortom, koud winterweer, het is ver te zoeken. Op de weerkaarten zien we wel heel duidelijk dat voor de week van 30 januari 6 februari dat we daar een afwijking hebben van hoge druk. De hoge drukgebieden die zijn een beetje in onze omgeving aanwezig en dat betekent dat het name ook in het zuiden wel te merken zal zijn dat het daar wat rustiger weer is. In het noorden zijn de depressies volgens deze kaart. Nou, tussen een laag en een hoog hebben we te maken met een westcirculatie. En dat blijft eigenlijk constant zo. We zien wel dat de hoge druk wat meer naar het zuiden afzakt en dat we juist hier in het noordwesten een duidelijke luchtdrukafwijking zien van lage druk. En ja, dit is toch wel zo'n. Weerkaart dat je misschien af en toe echt een stevige depressie over kan gaan krijgen. En dat zou kunnen leiden tot heel wisselvallig weer met veel wind. Misschien dat er ook nog wel eens een storm gaat komen in februari. En dat kan natuurlijk prima, want dat hebben we ook vorig jaar gezien. Nog een kaartje verder, dan zitten we al op 13 tot 20 februari. Nog steeds die afwijking van lage druk in het noordwesten, hoge druk in het zuiden. En ook dit betekent nog steeds dat je met een westcirculatie te maken hebt. Ja, qua temperatuur zien we ook dat er geen kou in de buurt is. We houden een afwijking naar wat warmer weer dan gebruikelijk. Ja, temperaturen zo tussen 7 en 10 graden. Dat is ook wel aan de zachte kant. Ja, die nachten die kunnen natuurlijk best nog wel eens koud zijn. Zeker met hoge druk invloed vanuit het zuiden. Dat je dan eventjes een mooie stralingsnacht krijgt. En dat de temperatuur kan gaan dalen. Maar over het algemeen zien we rood op de kaarten. Ook als we wat verder gaan kijken. 13 tot 20 februari ook nog steeds die warmte. En ook in Scandinavië is dat het geval. We zien ook in het noordoosten van Europa veel warme lucht. In ieder geval een warmere lucht dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Wat betekent voor het neerslag? Nou, u kunt zich voorstellen als we een wat wisselvallig weerbeeld hebben dat er vaak ook nattigheid voorbij gaat komen en dat hebben we dan ook in de kaarten. We zien dat elke week over het algemeen net iets natter gaat verlopen dan gebruikelijk. Dus we moeten de paraplu zeker ook bij de hand gaan houden. Gaan we nog een stapje maken en dan kijken we nog eens even naar de overheersende scenario's. Nou, we zien blauw en rood. En beide kleuren, met name het blauw, dat is heel sterk een voorkeur voor een westcirculatie. En als we dan kijken, nou, blauw blijft domineren. Er komt wat rood bij, er kan dus wat meer hoge druk invloed gaan komen later in de maand. Maar zoals het er nu naar uitziet, is dat dan met name aan de zuidkant. En dat betekent dan dat je toch die westcirculatie hebt. Als je echt een ooststroming wil, dan wil je dat dat hoge drukgebied bij Scandinavië komt te liggen. Of meer in het noordoosten van Europa. Ja, die kaarten zie ik helaas niet. We hebben het ook een paar weken geleden gehad. Mijn collega Alfred heeft het gehad over de polar vortex. Nou, dat signaal is ook afgezwakt. Dus we gaan er ook niet echt vanuit dat er nog een koude uitbraak komt op basis van die polar vortex verwachting Kortom, samengevat, volkeur voor een westelijke stroming. Koud winterweer is ver weg, blijft ver weg. En mogelijk dat we wel wat onstuimigheid gaan krijgen. De weerkaarten laten dat wel toe. Dus mogelijk dat we in februari ook af en toe een storm gaan zien. Nog fijne dag.